Welkom bij Tomzorg, elke rollator die u gebruikt zal onderhevig zijn aan slijtage en een van de dingen die het meest vervelend zijn bij deze slijtage is het minder kunnen remmen met de rollator. Elke rollator heeft een remmechanisme dat werkt op het achterwiel. Als het achterwiel ook voor, verloop, voor verloop van tijd iets slijt dan zal er meer ruimte komen en zal u, als u de rem ingekrepen heeft, niet een goed blokkeerd wiel hebben, maar een wiel wat nog mee wil draaien. Om het op te lossen hebben de rollators altijd een verstelling aan het handvat. Simpelweg een tonnetje dat u opendraait en een moer om het hele spul weer te blokkeren terug vastdraait. En veel rollators hebben het tevens. Deze mogelijkheid ook bij het achterwiel om daar door middel van het tonnetje iets op te draaien, de kabel in te korten en de rem weer beter te laten werken. Dus mocht u over tijd een rollator hebben waar de remmen wat minder goed van zijn, is het veelal uit de slijtage van het achterwiel en eenvoudig op te lossen door de kabel iets in te korten door middel van het tonnetje aan de voorkant bij het handvat en het Borg vingertje weer terug te draaien, ofwel hetzelfde aan de onderkant van de rollator bij het achteren drukken. Hartelijk dank voor uw aandacht.